Youngbloods Minimal Radiance Bronzer is een mooi bronzingproduct product, waarmee je wat meer kleur in je huid kan toevoegen. Foundation is nooit uh, om de huid mee te kleuren, dan kies je echt je eigen huidskleur. En als je wat meer kleur wil, dan kan je dit heel mooi hier eigenlijk als een drie aanbrengen, waardoor je een beetje een sun look krijgt. De Minimal Radiance Bronzer heb je in drie tinten en ik ga je deze laten zien, de Sundance. De Sundance heeft vier verschillende kleurtjes. Deze kun je door elkaar mengen en dan als bronzen gebruiken. Dat doe je zo. Maar je kunt ook ieder kleurtje apart gebruiken. Bijvoorbeeld het lichtste kleurtje. Als basis voor je ogen. Dus het is een multifunctioneel product. Naast dat het een bronzer is, kun je ieder kleurtje apart gebruiken. Er zit ook iets wat oranje kleur in. Die is dan weer bijvoorbeeld heel mooi om als uh, blush te gebruiken. Ook is de Mineral Radiance bronzer er in nog twee andere tintjes. De, even kijken, even spieken hoor. De Sunshine, die heb ik zelf. Die geeft echt een hele mooie zomerse gloed. En de uh, Splendor, dat is ook een hele mooie kleur. Ja, echt um, ja, om wat, wat kleur op je wangen toe te voegen. Meer als blusher. Uh, daar zit ook een hele mooie glitter in. Dus even kijken welke bij jou het beste past, maar ik ben eigenlijk fan van alle drie.